Om een Google Sweep mailadres toe te voegen binnen macOS Mail, ga ik als eerste naar de instellingen toe. Ik klik daarna op Internet Accounts en selecteer uit de rechterzijbalk de optie Google. Ik open Safari en ik log in met mijn account. Google vraagt me nu of ik toestemming wil geven voor macOS om het volgende te beheren. Mijn e-mails lezen, mijn contacten weergeven, mijn agenda laden en chatberichten te bekijken en te versturen. Ja, dat vind ik allemaal prima. Ik klik vervolgens op toestaan. MacOS vraagt me welke onderdelen ik wil synchroniseren met Google. Zo kan ik ervoor kiezen om alleen mijn mail te synchroniseren. Maar ik kan ook zeggen dat ik ook mijn Google agenda binnen MacOS wil synchroniseren. Voor deze handleiding selecteer ik alleen de mail. ik klik op gereed en zie dat mijn account is toegevoegd op het moment dat ik mijn e-mail nu open heb ik de bosvak in van m van en in mijn berichtbox op het moment dat ik een alias wil toevoegen dan ga ik naar boven en klik op mail voorkeuren accounts open ik mijn account hier in de linker zijbalk en klik bij mijn e-mailadres op wijzig e e-mailadressen. Van hieruit kan ik een extra mailadres toevoegen. Ik kan ook voor kiezen om mijn naam te veranderen. Op het moment dat ik het venster sluit en een nieuwe e-mail wil opstellen, heb ik de optie om Via Mvanzante.Papix.nl te verzuren of vanuit Marco.pepx.nl. Het instellen van Google Suite binnen macOS is nu voltooid. Je hoeft verder niks meer te doen.